Goedendag. Een echt wat winterse verrassing deze ochtend in een deel van het land, met name in het westen en midden van het land. Daar viel kortstondig wat sneeuw. Het werd niet wit of zo, maar het sneeuwde af en toe wel eventjes flink door. Het trok allemaal weg naar het zuidwesten en uiteindelijk werd het overal weer strak blauw. Hier zien we zo'n foto vanuit Zwolle. Daar was het al veel sneller weer stralend weer. Ja, vanavond, en vannacht is het ook helder... en met name vanavond, als de zon onder is... en dan tot een uur of half negen... kunt u aan de westelijke hemel twee planeten zien. Jupiter en Venus. En die twee planeten staan heel dicht bij elkaar. En die kunt u gewoon met het blote oog zien. En die vallen echt op, want het zijn twee heldere lichtpuntjes. En de komende dagen kruipen die nog wat verder naar elkaar toe. En uiteindelijk zal Jupiter voorbij Venus gaan komen vanaf 3 maart. En dan gaan ze weer uit elkaar lopen. En dat die twee planeten zo dicht bij elkaar komen... Dat noemen we ook wel een conjunctie. En dat is best wel heel mooi om te zien. Vooral omdat deze twee planeten ook heel helder zijn. Terug naar het weer van deze ochtend. De bewolking waaruit lokaal dus die sneeuw viel. Viel ook regen hier en daar. En in het oosten van het land, daar was al heel snel de zon weer bij. In Limburg, daar is die bewolking nooit geweest. En die bewolking die schoof dus weg richting het zuidwesten. En vanmiddag was het toch op de meeste plaatsen gewoon weer stralend weer. Met heel veel zon en nauwelijks bewolking. Komende avond en nacht is het ook helder en morgen krijgen we dan ook een dag met heel veel zonneschijn. Komende nacht wordt het ook wel echt koud en als we dan wat verder gaan kijken dan zien we dat donderdag er af en toe wel wat wolkenvelden kunnen gaan voorbij schuiven, met name ook in het noorden. Morgen zou dat ook nog wat mist kunnen zijn in eerste instantie, maar in het noorden van het land toch af en toe wel die wolkenvelden. In het zuiden echt wel stralend weer en dan na het weekend toe dan wordt het allemaal wat wisselvalliger geleidelijk aan. Dan komt er meer bewolking vanaf de Noordzee, het wordt ook onstabieler en dan krijgen we in de loop van het weekende ook met buien te maken. Nou, vanavond is het gewoon overal droog en helder. Temperatuur daalt al snel tot rond het vriespunt. En vannacht komen we dan uit op temperaturen nou, rond de min 4, min 5 in het binnenland. Aan zee zal het natuurlijk niet zo koud worden. En in het noorden kan hier en daar wat mist ontstaan. Zeker als die wind wat gaat wegvallen. Die wind die is overigens zwak uit oost- of noordoostelijke richting. En morgen overdag is er veel zon in het noorden. Misschien af en toe een wolkenveldje. En de temperatuur in de middag zo rond de 7 graden. En dat alles bij matige wind uit het noordoosten. In de dagen erna, donderdag en vrijdag, gaat de temperatuur nog iets omhoog. De eerste nacht is nog wel koud met lokaal vorst. En dan in het weekeinde langzaam maar zeker dus dat wisselvalligere weer. Vanaf zondag ook echt wel een paar buien. Mogelijk ook met een winters karakter. En die maartse buien, want dat is het dan inmiddels, die kunnen ook zeker begin volgende week blijven vallen. Nog een fijne dag.